Ik ben Lilian Ploemen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor de Partij van de Arbeid. Ik werd lid van de Partij van de Arbeid omdat ik vond dat ik mijn stem moest laten horen. Niet alleen maar in dat stemhokje, één keer in de vier jaar, maar ik wilde dat mijn ideeën ook terecht kwamen in bijvoorbeeld het programma van de Partij van de Arbeid. Dus ik heb meegepraat, meegedacht en ik zou jullie allemaal willen uitnodigen... We hebben jullie ideeën nodig. Word lid, praat mee en ik zie je dan heel graag op het volgende congres.